Zit er zitten nog geen poppen in, oh toch wel eentje. En dit kan je, doe je hand erin. Lekker warm is het. Lekker warm, ja. Oh. <laughs> dat kriebelt ook altijd zo lekker. Ja, ja, ja, precies. Eigenlijk zou je het nu een matrasje van willen hebben. Nou, af en toe, weet je, dan moet ik wel zo'n zakje vol scheppen. En dan zit ik gewoon nog even met dat zakje in mijn hand zo van, oh. Oh, het kriebelt zo fijn. Oh, wat leuk zeg. Nou, mooi. Larven, keverlarvetjes. Ja. Ja. Stoer.